deze nieuwe video. Vandaag wil ik jullie het tabblad flows gaan laten zien. En als eerste gaan we beginnen bij flows rechtsboven in het scherm. Of linksboven in het scherm. En dan krijgen we dit scherm te zien. En hier zie je alle mappen die je gemaakt hebt in Homey, waar flows in opgeslagen zijn. Uh, wil je nou een aparte map zien, dan kan je je wasmachine niet Tikken en dan krijg je alle flows te zien die met de wasmachine te maken hebben. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld intercom. Dan kan je hier alles uh, zien wat ik van de intercom heb. Wil ik nou alle mappen zien die in algemeen staan, dan klik ik op algemeen en dan krijg ik hier alle uh, mappen te zien met alle flows die onder algemeen staan. Hoe uh, maak ik nou een map? Dat doe ik op het Wilt je rechtsboven in de hoek tikken en vervolgens scroll ik helemaal naar beneden en dan staat hier Voeg een map toe. Daar klik je op en dan kunnen we twee instellingen gaan invoeren. Als eerste de titel van de map, ik noem deze map even Testmap en dan daaronder kan ik bij map klikken of tikken en dan kan ik een bovenliggende map gaan kiezen nou, al mijn bovenliggende mappen hebben van die streepjes dus als ik nu op algemeen klik dan wordt dat de map als hoofdmap nu tik ik op het vinkje rechtsboven in de hoek en daar wordt de map gemaakt en opgeslagen dus nu scrollen we eventjes naar boven en dan zien we hier testmap staan in de map algemeen nou, vind ik dit zo goed dan kan ik op het vinkje rechtsboven in de hoek tikken wil ik toch nog wat veranderen dan klik ik weer op de map of dan tik ik er weer op en dan kan ik eventueel uh, de titel verwijderen ik kan de hoofdmap verwijderen maar ik kan ook de hele de map uh, helemaal uh, definitief verwijderen dat wil ik nu allemaal niet dus ik ga weer terug en ik tik op het vinkje rechtsboven in de hoek. En nu is de map ook definitief opgeslagen. Dan uh, klik ik daarop. En dan uh, kan ik een flow gaan maken. En een flow maak je door op het kruisje rechtsboven in de hoek te tikken. En dan wordt de Flow Editor uh, geopend. Nou is deze Android uh, Emulator uh, niet zo heel snel, dus het duurt meestal heel even. Op je telefoon gaat dat wel wat sneller. Hier zien we de uh, flow editor en als eerste zien we de ALS-kolom en dan kunnen we op een nieuw kaartje klikken. Als je dat gedaan hebt dan, kan je, dan krijg je alle gebeurtenissen te zien die je in kan stellen in de ALS-kolom. Je ziet alle apparaten hieronder staan, je kan in de weer swipen en dan kan je zelf kiezen wat je wil instellen. Voor uh, nu en vandaag uh, wil ik het een beetje simpel houden. Dus ik doe eventjes datum en tijd. De tijd is... Uh, dan klik ik op de tijd. En dan stel ik een tijd in. En dan klik ik op oké. OK. Als de tijd zo goed is, dan klik ik op het vinkje rechtsboven in de hoek. En dan sleep ik de n kolom omhoog. Ik ik weer opnieuw kaartje. En dan kan ik uh, een N-voorwaarden in gaan uh, stellen. Dan kan ik ook weer uh, naar beneden swipen. En dan kan ik de uh, voorwaarden stellen. Uh, even kijken. Alle alarmen zijn uit, dan kan ik het type zeggen. En dan zeg ik bijvoorbeeld CO2 alarm, apparaat zone ook nog instellen. En dan zeg ik bijvoorbeeld status. Die moet ik even veranderen, sensoren. Tik ik op het vinkje als die goed is. En dan ga ik nog een kaartje toevoegen. En dan zeg ik bijvoorbeeld uh, nog een keer apparaten. Alle apparaten zijn allemaal uit. Dan kan ik een apparaattype toevoegen. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen uh, lampen. ...in de zone, hmm. Woonkamer. En dan... tik ik op het vinkje rechtsboven in de hoek. Wil ik nou een van de kaarten in een... Uh, ...of kaart zetten, dan... ...tik ik erop. Hou ik hem ingedrukt en dan zie je... ...onder de kaart zie je of... Uh, ...komen. Als dus je dan nu de kaart naar beneden sleept... Dan staat hij in de of-kolom, in de of-kaart, en daaronder staat ook weer een of, dus je zou eventueel nog een extra of-voorwaarde kunnen instellen. Voor nu wil ik dat niet, dus ik ga door naar de dan-kolom. Slip ik de dan-kolom omhoog, en voeg ik daar weer een nieuw kaartje toe. En dan zeg ik, uh, doe maar een notificatie maak een notificatie en dan zeg ik test melding uh, als je deze notificatiekaart uh, toevoegt dan voeg je een notificatie toe op je tijdlijn op het homescherm dat is even belangrijk om erbij te melden Tik ik weer op het vinkje rechtsboven in de hoek en nu heb ik een flow gemaakt nou, ik zou hem meteen kunnen testen, door hier op testen te tikken. Maar ik kan hem ook opslaan. Nu ga ik hem maar opslaan. En dan kan je hier een naam van de flow invullen. Ik noem hem voor nu eventjes test. En dan kreeg ik op opslaan. En dan Hierheen gaan. Ja, okay. Nu zie je dat ik een uh, flow heb gemaakt die vier kaarten bevat. En ik zie hier een uh, play buttonje. Als ik daarop klik, dan uh, wordt de flow uh, meteen direct uitgevoerd. En uh, dan zou ik hem dus meteen kunnen starten. Klik ik nou weer op de Flow, dan krijg ik weer de Flow Editor. En dan zou ik hem weer uh, kunnen gaan bewerken. Uh, dat wil ik nu niet. Ik ga nu op het tandwielje rechtsboven in de hoek tikken. En dan krijg ik de instellingen van de flow. Hier zou ik de naam en de map kunnen veranderen. Ik zou de flow kunnen in of uitschakelen. Ik kan hem dupliceren of uh, ik kan hem helemaal verwijderen. Uh, ja, ik vind deze flow wel eventjes goed zo. Dus nu staat hij uh, in de testmap. Wil ik mijn andere flow zien, klik ik weer op, uh, op testmap in dit geval en dan klik ik op alles. En dan kom ik weer terug uh, op het hoofdscherm dat je ziet als je de flow tab opent. Nou kunnen deze kaarten ook nog uh, een beetje verschillen. Zoals je hier ziet uh, is deze uh, playbutton in is Die kan ik ook niet indrukken, gebeurt er niks. Uh, het kan zijn dat er een uh, flow of een tag niet goed is waardoor die grijs wordt. Dus dat er een kaartje is uh, die een tag bevat die die niet ondersteunt. Of, uh, bij de agenda is het uh, in dit geval de app die die niet ondersteunt. Dus deze flows kan ik niet gebruiken. Hier bij het brandalarm staat een kaart in de als-column. Uh, hier van apparaat een alarm ging aan, het brandalarm. Ja, dat kan ik nu niet handmatig starten, dus vandaar dat deze playbutton grijs is. Zo heb je dus verschillende kaarten. Mocht er nou wat aan de hand zijn, omdat je bijvoorbeeld een apparaat hebt verwijderd en dat de flow gebroken is, dan komt hier een klein driehoekje te staan. Waaraan je kan zien dat er iets met die flow is en dat je er eventjes naar uh, moet kijken. Dit uh, is zowel uh, een beetje de flow editor. Er zijn nog veel meer opties en dingen. Die ga ik misschien later in video's behandelen. Ik zou zeggen probeer uh, zelf een beetje te ontdekken en uit te zoeken hoe het werkt. Mocht je er niet uitkomen, komen, dan kun je altijd een reactie onderlaten in de comments. En dan uh, zie ik die graag weer bij een nieuwe video.